Ik werk nu ongeveer een jaar bij Peleman en voor mij voelt het echt als thuiskomen in een job. Het is een zeer leuke sfeer, een toffe familiegevoel over alle afdelingen heen, maar ook een zeer sterk internationaal karakter. Er hangt hier een soort van dynamiek en gedrevenheid die zeer aanstekelijk werkt, waardoor je er eigenlijk iedere dag opnieuw voor wilt gaan. En voor mij is dat dan op het gebied van marketing. Ist echt eine lebendige Atmosphäre. Wir sind eine dynamische Gruppe, die sich gegenseitig unterstützt, sowohl beruflich als auch privat. Bei Pedemann wird man regelmäßig geschult und weitergehend begleitet. Ich habe die Möglichkeit, mit und bei Pedemann zu reisen. Und das gern schätze ich sehr. Es wird nie langweilig, aber.